Lief V-team, heel veel succes met alle kilometers die jullie gaan lopen. Hey V-team, V-team, heel Zet veel succes op. bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zet hem op, hè. Nou, een speciale boodschap voor mij aan het V-team. 4 keer 30 kilometer de Nijmeegse Vierdaagse. Ik doe het jullie niet na, maar ik wil je wel heel veel succes wensen. 30 kilometer per dag, dat, dat is echt heel veel, 30 kilometer per dag. Ik vind het waanzinnig. Ik ben nu al trots op jullie. Hallo V-team, ik ben Domien van 3FM. Ik heb nog nooit een Vierdaagse gelopen. Moet ook niet aan denken. Ik wil het V-team bij de Nijmegen Vierdaagse heel veel plezier wensen. En het natuurlijk heel veel succes. Ik ben heel erg trots op jullie. Super goed. Heel veel respect. Okay, jongens, ik wil jullie succes wensen met de 120 kilometer in Nijmegen. Het is een boy dan die flex. Jullie gaan dit doen. Lieve V-team, heel veel succes met de Nijmegen Vierdaagse. Want jullie zijn helder. Want jullie gaan het gewoon doen. Ik wens jullie er heel veel plezier bij. Ik ga jullie volgen. Ik hoop dat jullie niet alleen een fijne wandeltocht hebben. Maar ook dat jullie fijne gesprekken hebben. En dat jullie elkaar nieuwe dingen kunnen leren. En dat jullie. Uh, ...vloggen uh, en dat jullie de verhalen vertellen in die vlogs en dan ga ik die vlogs kijken want daar ben ik dan heel benieuwd naar. 120 kilometer, ik weet zeker dat jullie het kunnen. Koop goede schoenen! Iedereen die de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen, ik heb super veel respect voor jullie. V-team voor, uh, voor de Nijmeegse Vierdaagse, ik wens jullie heel veel succes. 120 kilometer, ik hoop dat jullie weten hoeveel dat is, want het is bizar ver. 4x30 kilometer. Het is echt heel veel. Vier dagen, 120 kilometer. Het is waanzinnig, maar jullie kunnen dat. Heel veel succes. En er moet meer geluisterd worden naar jullie. Naar kinderen. Heel veel succes en ga ervoor. Ik heb heel veel respect voor jullie. Heel veel succes en doe je best. Even doorzetten. Doe je best op school. Ik zie je snel. Toei, toi, toi. Ik kijk eens vanaan. Doei. doei, doei. doei.